Leerlingen van het HTI Sint-Antonius in Gent hebben een interactieve kaart ontworpen om nieuwkomers wegwijs te maken in Gent. De kaart maakt deel uit van een interactief infopunt op het Woodrow Wilsonplein. Ik vind dat ook leuk voor mensen die bijvoorbeeld hier nieuw komen en ze weten niks van de, waar ze moeten gaan of zo. Plekken bezoeken. Als je nieuw bent, is het moeilijk voor je om plekken te vinden. Er zijn plekken waar we uh, kunnen sporten, waar we kunnen eten, waar we kunnen zeg maar, chillen met onze vrienden. Ja, uh, cultuurgebieden zitten er ook bij. De leerlingen deden alles zelf, brachten hun favoriete plekken in kaart en zo hitsten ze nieuwe hentenaren door verschillende wijken. We hebben eerst een plan moeten maken. Toen die, toen die plan klaar was, moesten we zo aan het werk, moesten we materiaal verzamelen, kijken of die projecten op tijd zo klaar zijn, Allee, als we die zouden afmaken. We waren zelf bang dat het niet op tijd zo klaar zijn, maar toch is alles goed gekomen. Alles behalve lassen, maar de rest allemaal, elektriciteit, hout, dat hebben we allemaal zelf gedaan. Alles. Zeven maanden lang werkten de leerlingen aan het project. Het werd een lange, maar leerrijke ervaring. Met andere mensen telefoneren, dat heb ik echt bijgeleerd. In het begin allee, kon ik dat echt niet, maar nu kan ik dat echt doen. Allee, met iemand echt telefoneren en zo. Ja, samenwerken met mijn klasgenoten. Ja, met, met mensen spreken dat ik niet kent, gewoon. ook, ja. uh, nog? Ja, zelf, zelf iets bouwen, zelf iets maken, helpen vooral. Het infopunt is nog te bezoeken tot 17 april op het Woodrow Wilsonplein in Hendt. Ja, die project die blijft verder, want we hebben posters gemaakt. En uh, een van de Shiba heeft dat gezegd, die gaan die posters elke keer dienen als nieuwkomers in Hendt komen. Zo kunnen, ook, uh, allez, zo kunnen ze ook onze kaart zien en uh, plekken leren kennen die ze nooit hebben gezien. En zo gaat ons project eigenlijk uh, ja, verder. Hè?